Hallo, ik ben Talita. Ik ben 13 jaar. Ik woon in Amsterdam-Zuid. Ik ben opgegroeid in de Braziliaanse cultuur. En ik heb een Nederlandse vader en een Braziliaanse moeder. Mijn stelling is, je bent meer dat het eruit ziet. Omdat ik, werd va ik word vaak beoordeeld op mijn uiterlijk. Gaan mensen ervan uit dat ik praktijk doe, terwijl ik gewoon vvo doe. Omdat ze vinden dat ik eruit zie als iemand die praktijk doet. Of ze vinden dat ik er egoïstisch uitzie ga ze ervan uit dat ik egoïstisch ben, terwijl ik dat helemaal niet ben. Wat ik ermee wil zeggen is, je moet mensen niet zomaar beoordelen op zijn of haar uiterlijk. Omdat je kent degene niet en dan moet je niet zomaar op trekken of je iemand die helemaal niet kent.